Het is vandaag zondag en super leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. We zijn met de boer on Tour onderweg naar Astrid, want daar heb ik weer les. Gisteren heb ik niet gefilmd, want gisteren was filmvrij. Maar ik wou eens heel cool wat jullie deden, want deze weekvlog wordt mede mogelijk gemaakt door Vita Stel. Uh, het, uh, het, het is 12 uur, we moeten nog een half uurtje. En dan zijn we bij Hens. Weer een trazuur Ik heb gisteren ook les gehad op Ivy en Mara is ook weer even teruggekomen. Dus dat was wel weer gezellig. De les was er wel wat wild en vond ze ontspannen best wel lastig. Maar dat is uiteindelijk ook weer goed gekomen. Oeh dat ja, Nou, we gaan naar Astrid. Goed zo, als je hem zo hebt stappen, wat gaat er goed? Uh, ze wat gaat wat gaat ontspant niet in haar nek. Mm -hmm. Hoe komt het dat ze niet in de nek ontspant? Achterbenen moeten verder onder. Ja, maar wat moet er eerst gebeuren opdat die achterbenen eronder kunnen? Voorwaartse draai. Daar komt ze dan uit achterbeen, dus dat is hetzelfde. Dan nou, weet ik het niet. Schouders in balans. Oh ja. Verticale balans. Naar welk, welke schouder gaat het gewicht? Uh, naar de rechter schouder. Dus je ja, je hebt weet. het al gecorrigeerd, heel goed. Ja. <laughs> ik zei schouders in balans en je corrigeerde het. Dat is perfect. Hoe doe je dat? Schouders in balans plaatsen? Mijn binnenbeen nou, nee, mijn kuit eraan leggen. Oké, okay, welke kuit legde je eraan? Rechter. Ja, dat kan, heel goed. En waar werk je dan op in? Binnenteugel. Ja, maar als jij je kuit aanlegt, wat, wat, wat vertel je je paard dan? Wat wil je dan dat hij doet? Dat ze de buik naar links doet. Buik naar links, dus komt het gewicht meer op de linkerschouder, hè? Ja. ja. Ken je ook een andere manier? Stelling. Stelling rechts kun je ook vragen. Komt ook het gewicht naar de linkerschouder toe? Ja. En wat zou je nog meer kunnen doen? Dan moet je het zo een stukje of zij zetten. Ja, maar even, aan moeten goed. Je hebt al twee goede antwoorden. Geef dus stop. En je kan zeggen van, nou, oké, okay, ik werk via mijn buitenkuit. Dat kan, hè? Dus je drukt het gewicht via buiten naar de linkerschouder schouder toe. Oh, Als is dus zo'n insteekvraag, dan heb je op Toetsen ook altijd. Dan zijn er vier uh, antwoorden. zijn er drie antwoorden goed. En de vraag en dan staat is er vier. Staat er onderaan? Staat er alles dat hier boven staat? Ja, ja, ja, ja, precies. D dit precies. is een instinct. Maar ja. dat is meestal het goede antwoord, hè, bij Toetsen dan ja. vaak. Maar je kan via de stelling, kun je ook het gewicht verplaatsen naar de linkerschouder. Wat je ook kan doen is heel simpel schouders verzetten. Dus met twee handen plaats je, hè, je plaatst dan twee handen naar links. Waarbij je het gewicht van de rechterschouder op de linkerschouder overhevelt, dat kan ook. Nou, wanneer kies je nou voor welke techniek? Wanneer kies je voor stelling, wanneer kies je voor schouders verzetten en wanneer kies je voor je kuit? Pas. <laughs> Hebben dat voor allemaal een andere manier? Ja. Oh ja, ja, als een paard heel erg over de buitenschouder gaat. Ja. Dus stel dat, dat blondie heel links gebogen is en dan gaat heel erg naar de rechter schouder. Dan kun je inwerken met je buitenkuit wat je wil, maar dan gebeurt er niet zoveel. Nee. Dan kun je stelling vragen wat je wil, maar dan gebeurt er niet zoveel. Dan ja. wordt hij alleen maar sterker op die buitenteugel. In dat geval kun je zeggen, nou weet je wat, dan begin ik eerst met die schouders. Dan wordt dat lichaam al wat rechter, dan is dat li lichaam ook makkelijker indrukbaarder op mijn kuit. Dus dan, kun je, dan zou je kuit daarna kunnen geven, maar dan kan die ook makkelijker stelling geven. En dus ja. als het paard heel overdreven over de buitenschouder weggaat, dan zou ik zeggen begin met schouders verzetten. Ja. Is het paard een heel klein beetje op de buitenschouder, dan... Ik zou ik zeggen, nou vraag even een keertje buitenstelling waarop die makkelijk nageeft. Of als die heel makkelijk op je kuit reageert, dan kun je dat ook, daar ook voor kiezen. Maar soms heb je wel eens paarden die dan niet zo goed op je kuit reageren en dan lekker een beetje tegen die kuit aan gaan hangen. En dan lopen ze nog meer naar buiten, snap je? Ja. Dus dat is gewoon soms ook even testen. He, dus het kan best zijn dat je een bepaalde techniek probeert. Stel je wil die buitenkuit gebruiken in dit geval en dan reageert niet. Dan kun je... Zeggen oké, okay, dan vraag ik hem nog één keer heel duidelijk, maar als hij dan niet reageert, kun je ook zeggen van joh, dan vraag, kijk eens even of via de stelling of dat werkt. Snap je? Ja. Yeah. Zo heb je eigenlijk meerdere technieken om tot een bepaald doel te komen. Top. Ik vind dat je het goed voelt, allemaal. Ik vind het is wel heel lastig, maar als ik me echt er volop concentreer, dan lukt het wel. Ik weet zeker, als ik jou tien keer heb verteld: dit voel je goed, dit voel je goed, dit voel je goed, dat jij na tien keer van, ik noem maar wat, stelling loslaat, ik noem maar iets. Dat jij het vertrouwen hebt in dat jezelf dat je het goed voelt. Ja. Want je voelt het iedere keer goed, alleen je weet het nog niet. Ja. Heel erg bedankt voor de les vandaag, Astrid. Dat was leuk. En dan zie jij bedankt ik je heel graag de volgende keer. Heel graag. Ik vind het erg leuk om je les te geven. <laughs> Dankjewel. Ik vind het is ook heel fijn om les te krijgen. Toppie! Dan uh. spreken we gauw weer af. Het is inmiddels een tijdje later en het is tijd om de hapjes te gaan geven. Dus dan ga ik jullie even erin meenemen. Uh, dit is Slush in the Mix, dat is um, muesli en uh, sober in één. Ik doe er zelf water bij omdat er de poeders bij gaan. En dit is de oorbrand. Dan krijgt Ivy Gastro Complex omdat ze last heeft van single. Dan ook voor Ivy souplesse siroop. Dan hebben we control voor Blondie, dat ze niet gaat sturen. Ga ik dit geven aan elkaar? Hoi Tess, leuk hey. dat je er weer bent. Zeker! Je bent lekker aan het stappen zo op de, op de grote volte. Als je de stap zo beoordeelt, wat gaat er dan goed? En wat mag beter? Uh, ze was gehaast, nu alweer wat minder. Mm -hmm. Achterbenen mogen er meer onder. En ze maakt best veel spanning in de linker. Nou, niet spanning, maar ze doet best wel erg aanhouden bij de linkerkaak. Ja, en hoe komt dat? Omdat ik niet genoeg ruimte geef en ze de linker achterbenen linkerachterbenen, er niet goed onderzet. En wat zit er tussen de achterbenen en de kaak? Het lichaam. Ja, en welk specifiek deel was het allerbelangrijkste? De schouders. Jee! <laughs> waar, waar gaat haar lichaamsgewicht op dit moment naartoe? Uh, net naar rechts, nu rechtuit. Iets meer op links zelfs. Ja. ja. Dus zij heeft eigenlijk de neiging. Als jij niks zou doen, dan zou zij het lekker op die linker schouder leunen. Ja. Snap je? En dat gaan we haar dus weer vertellen, dat je zegt, nee, je mag niet op links leunen. Je moet eigenlijk gewoon in het midden uitkomen, maar leun maar eens een beetje op rechts. Ga maar eens kijken hoe dat voelt. En wat je dan doet, Tess, is dat je aan je rechterteugel je paard enigszins zo meeneemt naar buiten. Zo naar die rechterschouder toe als het ware. Alsof je het gewicht zeg maar, op de rechterschouder zou kunnen trekken. En dat gaat het allermooiste als je er laat nageven in stelling links. Daar hebben de vorige les aan gewerkt, weet je nog? Ja, precies dat. En dan neem je hem iets duidelijker mee naar rechts en daar heb je hem al en dan kun je hem alweer loslaten. He, dus zodra, kijk eens Tess, als jij linkerstelling vraagt en je neemt hem mee en dit gebeurt, los. En dan laat je je paard gewoon even lopen zoals hij doet, dan geef je hem de voordeel van de twijfel. En dan ga je goed waarnemen, wanneer gaat nou weer het gewicht naar links? Als dat zo is, vraag je weer linkerstelling. Stuur je hem weer even buiten om. Ja, nou is hij op het midden. En dan laat je weer los. Zo ja, kijk. En hier hou je hem zelf iets te veel vast links. Dus dan mag je wat meer met je hand omhoog en naar voren inwerken. Zodat je dat knikje, dat ja. En dan stuur je hem dus naar buiten. En ontspan je handen. En dan je handen lekker toestaan naar voren. Dat je die neus wat van je afduwt. En dan activeer je er. Ja, kijk. Dan doet het achterbeen het wel, hè? Ja. Dus het is wel eens lastig als je activeert en je denkt, ja, pot, dikke, me, er gebeurt eigenlijk niet veel. Ga maar eens waarnemen, hoe is het gewicht verdeeld over de schouders? Want als ze te veel op één van beide schouders leunen, links of rechts, maakt niet uit. Dan kan het achterbeen simpelweg niet verder naar voren toe komen. Dus dan kan die bijna niet reageren. Ga je weer nalaten geven in linkerstelling. Weer naar rechts uitsturen. Weer ontspannen en been. En juist, heel goed. En wat je wilt, Tess, is dat die, dat achterbeen verder naar voren komt. En dat hij dan de hals wat verder naar voren strekt. Dus dan mag je je handen ook iets naar voren toe brengen. De neus als het ware wat van je afduwen. Zodat het achterbeen mooi ondertreden kan. En die over de bovenlijn naar je hand toe rekt. Zo ja, weer linkerstelling. Naar buiten, los, een been. En duwen. Ja, super. En je rechterhand mag wat meer naar voren hoor, want anders heb je te veel stelling. En dan loopt hij weer zo makkelijk over die linkerschouder weg. En dan zul je zelf merken dat het dan een stuk taaier wordt om, dat, om het achterbeen mee te nemen. Zo ja, dus sta je rechterhand maar toe en haal je linkerteugel maar iets meer bij je. Dat je hem wat rechter houdt in dat wijken. Zo Ja. Goed zo en dan zoek je zo weer een lijntje op om hem te laten wijken. Ja, beter hè? Ja, een aantal passen die gaan gewoon super goed, andere net iets minder. Rechterhand toestaan, zo ja. Nee, nee, nee, nee. Dit, dit, dit is beter. Goed zo. Het enige wat ik wil veranderen is dat je wat minder rechterstelling vraagt. Nu Doe je hand maar eens gewoon een beetje losjes weg zo. Zo ja. Ja, dat. Druk opzij. Druk opzij. Druk opzij. zij. We je nergens over. Nog maar een keer. Zo ja. Zo ja. En zoek dat gevoel maar weer op vanuit je kuit. Daar. Daar. Dat was het. Voel je? Dat waren gewoon twee hele mooie passen. Je had maar een korte afstand om te wijken, maar ga maar eens kijken of dat ook vier of vijf passen lukt. Iets meer lucht geven aan de voorkant, iets meer je handen toestaan, zo ja. En opzij zetten. Ja, heel goed. Heel goed. Goed is ook goed hoor. Hey. Wat? Ja, als je, goed, dus het goed, precies, als je zegt vanaf, vond, voor vandaag vind ik het een mooi geheel, ook prima. Ja, ik denk dat het voor vandaag wel goed is. Prima. Ja. Dan um, mag jij bedenken wat we de volgende keer meenemen als thema. Ja. ja. Want ik vind het wijken heel leuk om het jou te doen. Ik vind het ook heel leuk om te zien <laughs> dat we steeds een beetje verder komen daarin. En ik wil ook zeker als zometeen jouw belangrijkere wedstrijden weer voor de deur staan, dat het gewoon helemaal optimaal is voor een acht. Dan krijg je sowieso ook weer mee met de aan de competitie Nou, dat bedoel ik. Dan moet hij gewoon helemaal hoppy-toppy zijn. Ja. <laughs> en uh, uh, ongetwijfeld zijn er ook nog andere aandachtspunten, dat je zegt, oh, daar wil ik er eigenlijk ook echt aan werken. Dan pakken we dat de volgende les ook alweer op. Goed? Ja. Top. Misschien Achterwaarts. Oh ja, nou ja. leuk. Ja. Ja. ja. Vooral omdat je natuurlijk, ze, ze, ze, ze red geen L2, maar het is wel wat Het aankomt. is wat eraan aankomt, precies. Het duurt dus wel een paar maanden voordat je dat gewoon echt heel net... Eens. Als je controle hebt en dan kan het fijn ja. als je dat al ja. rustig en aan, af en toe een keer. Zeker en het achterwaarts helpt, het, het, het, het trainen van achterwaarts helpt je ook weer in het, om je galop te verbeteren. Of het ruggebruik in de draf te verbeteren, snap ja. je? Het is eigenlijk geen geïsoleerde oefening, het is niet op zichzelf staand, elk paard kan achteruit lopen. Maar het gaat erom hè, dat hij dat, dat op een manier doet met ruggebruik. En als hij dat achteruit kan, dan kan hij dat vooruit des te beter. Ja, ja. top. Ja, achteruit, ze kan het wel, alleen het is gewoon dat we een soort in een schuine lijn gaan. Ja, precies. En uh, hij moet natuurlijk echt leren te zitten en ja. dan achteruit te lopen. Astrid, heel erg bedankt weer voor de les vandaag. Ja, dat was leuk. Weer veel bijgebracht, weer veel waar we aan kunnen werken. En dan zie ik jou heel graag weer de volgende keer. Ja, hartstikke leuk. Ik vond het ook weer leuk vandaag. En we hebben fijn kunnen werken samen zo aan het wijk en uh, van alles en nog wat. Ja, dus uh, ik kijk ook weer uit naar de volgende keer.